Nederland heeft een nieuwe generatie kritische makers en uitvinders nodig. We leven in een maatschappij die steeds sneller digitaliseert. Een groot deel van de kinderen zal een beroep gaan uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Het is van belang dat ze vaardigheden ontwikkelen die horen bij de 21ste eeuw. Creatieve en technische vaardigheden, maar ook ondernemen en samenwerken. Maakonderwijs helpt daarbij. Door iets te maken leer je hoe dingen werken, oplossingen creëren, de wereld beter begrijpen... En deze te beïnvloeden. Belangrijke skills dus. Skills waar, thuis of op school, nog niet altijd aandacht voor is. Om te voorkomen dat jongeren achterstanden oplopen, hun talenten onvoldoende benutten of te weinig aansluiting vinden bij banen van de toekomst, richt de Openbare Bibliotheek van Amsterdam in 10 bibliotheken maakplaatsen in. Het verspreid over de hele stad. Maakplaatsen zijn plekken waar je spelenderwijs kunt leren omgaan met nieuwe technologieën door er zelf mee te experimenteren. Waar je zelf kunt leren programmeren en digitaal fabriceren. En waar je samen dingen ontwerpt en maakt. Dingen die je belangrijk vindt en de wereld of je buurt een beetje mooier en beter maken. En voor de maakplaats leren niet alleen de kinderen, maar vooral ook wij. Want wij moeten dat straks weer aan de kinderen leren, maar het is voor ons ook allemaal nieuw. Dus we worden allemaal uh, klaargestoomd om maakplaatscoaches te worden. En het is allemaal heel erg leuk en spannend en mooi wat we maken. En Elke dag zijn we weer helemaal super enthousiast. Met het Maakplaats Fellowship willen we een structurele samenwerking tussen de maakplaatsen en scholen uit de buurt realiseren. Het Fellowship is een trainingsprogramma waarin we leraren de kans geven zich te ontwikkelen in maakonderwijs, digitale fabrikage en 21st century skills. Want als leraren zelf niet ervaren hoe het is om te maken, hoe kunnen we dan van ze verwachten dat ze kinderen in dit proces begeleiden? De samenwerking met de maakplaats in de buurt en de scholen, dat zou mij een enorme kans geven om mezelf verder te ontwikkelen. Om daarin mijn kinderen mee te nemen in de ontwikkeling. En wat ik van mezelf ook nog herinner is dat een bevlogen leerkracht zoveel doet voor kinderen. Dus als ik een bevlogen leerkracht kan zijn voor mijn kinderen, dan leert iedereen daarvan, denk ik. Op deze manier worden de maakplaatsen een gedeeld technieklokaal voor scholen uit de omgeving. Waar leraren en hun leerlingen een leven lang kunnen leren.